En leuk dat naar een nieuwe video. We zijn niet in mijn eigen huis, zoals jullie zien. We zijn op vakantie. Nou, Morgen gaan we alweer. Dit is de eerste dag. We zijn namelijk bij Plopsaland. De pannen. Um, kijk, ja, je ziet het niet. We gaan morgen naar Plopsa. En vandaag zijn we al in Plopsa Aqua geweest. Maar dat, um, ik hoop dat, dat is heel moeilijk om wat te regelen. Daar ga ik wel een andere keer nog een keer of zo doen. Wanneer? Maar. Sowieso ga ik morgen uh, Plopsaland zelf wel filmen. En dat is ergens ergens daar helemaal. Daar. Maar dat weet ik niet per se. Dus ja. One, two, three, let's go! Nou, we zitten even hier uh, aan het restaurant nog niet, maar ja, ik voel uh, me wanneer het eten er is. Nou, het eten is goed naar binnen gegaan. Ja, heel goed eigenlijk. Hoi mama, hoi mama, mama. En dan gaan we nu door naar het toetje. Mm. Nou, uh, we kregen een uh, boomba ijsje Heel random, we krijgen een boomba ijsje Nou, daar kunnen we er morgen ook wel in kopen. Nou, dan gaan we naar het, ja. Nou mensen, we zijn in Plopsaland. En uh, hier volgens zien we waar het de laatste tijd niet erg goed mee ging op het nieuws. Maar daar gaan we wel in. En blijkbaar is Heidi de, of, uh, het huis van is nog niet open omdat het te koud is. Dus gaan we maar in. Uh... Gaan we maar in uh, Heidi de dus dan zie ik jullie dan. Nou, hier mijn voice over. We gingen niet in Heidi the Ride, right, maar we gingen in het huis Anubis. Dus geniet van deze beelden die ik ervan heb gemaakt. Okay, nou, we gaan nu in het huis Anubis. En dan zien jullie daar een paar shots van. Oh, mijn god. Ja, we gaan gelijk hè? Ja, weet ik. Hey. Holy shit. Hoi. Oh shit. Wat is het veel film in Ride to Happiness, waar hij was. Of huis aan doep is. Maar je wordt gewoon gelanceerd. Ik ben al eerder niet geweest met ik best klein dus Ik kan je niet goed herinneren. Je wordt gelanceerd en dan, echt als je hoog komt, dan heb, je, dan heb je eten. tijd. Dat is niet normaal, maar voor heel even gaat het zo. Maar uh, we gaan nu richting in Ride to Happiness, die echt niet normaal groot is. Of nog wat voor uh, wat anders. En toen was het plan om even de K3 rollerskates te pakken, want ja, die, die is gewoon hartstikke, ja, hij is heftig voor een kinderachterbaan, maar voor ons dacht ik, ik ga er toch een ondryf van nemen. Ik heb trouwens de Ride to happiness niet gefilmd. Dat komt omdat dat daar heel moeilijk ging en de medewerkers vonden het een beetje kut. Ja. die de white gingen, hier uh, is lekker tot uh, op random, ik weet ook niet wat. En dan gaan we nu naar uh, hoe heet het, de achtbaan, de nieuwe, die van af uh, stopt is in Tomorrowland. Maar daar ga ik niet filmen. Nou, het nou, nu ben ik, ik ben weer thuis. Ik heb trouwens een leuk souvenir, namelijk een t-shirt van The Ride To Happiness. We hebben niet goed gekeken naar wat voor maat het was. Het is wel mijn maat. Alleen dit staat erop, daar hadden we niet naar gekeken. Ja, nu. Woman. Handig. En op de achterkant staat nog zo'n groot tandwiel. Die je altijd. van die tandwielen die je bij, de, bij het station ziet. Ik vind hem heel leuk. Alleen daardoor past hij mij nog net niet. Dat was wel een beetje na. Ik ga lekker hier de video afsluiten. Ik ga even lekker editen de video. We waren maar twee dagen weg. We zijn ook naar Plopse Aqua geweest. Ik wou ik filmen, met mijn GoPro was dan alles leeg. Lekker goed geregeld zoals. Gaan we de heus nog een weer in. Niet zorg maken. Zeker niets niet zelfs. Want... Want ja, dat is sowieso. Wist jullie trouwens nog de video die ik laatst heb gemaakt van uh, mijn 10 acht banen? Ja. Toen had ik de Right to Happiness ingezet. Maar nu ik erin ben geweest, gaat die op nummer 1. Want. Het is zo gek, want je hier. Bij dat stuk waar je hangt, namelijk. Ik zit al even zo. Bij dat stuk waar je hangt, dan ga je echt zo. En dan ga je echt zo. En dan ga je in één En dan zit je nog half te draaien zo. En dan moet je in één keer Maar het lijkt op dat stuk, als je wordt gedanseerd, dan ga je zo. Maar dan taak hij in één keer naar de andere kant draait hij hem Heel gek. Maar dan ga je daar omhoog, dan ga je echt zo stil omhoog. En dan ga je echt in één keer zo... En ik wij, ik had in ieder geval de hele tijd, als we dan gingen, dan vielen wij naar achter. Nou, dat is ziek. Nee, heb je echt voor als ze zo naar achter valt. Kriebels! Ja, bij die tweede lancering. Ja, je hebt meer kriebels. Hoe heet het? De meeste kriebels heb je eigenlijk als je bij die ene de tweede lancering. Daarna krijg je meteen een inversie. Dan ga je ook zo. Wow! Dan ga je zo die kant en dan in één keer die kant. Maar het is ook elke keer een andere rit. Ik vertel nu mijn rit die ik heb gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook een andere rit. Want ja, je draait de hele tijd rond. Dus je hebt nooit dezelfde rit. En dat jij heel veel pan moeten hebben. Dat is onmogelijk. Maar. Ik ga hier de video bij afsluiten. Ga lekker de video eten. En dan zie. Je. Dit is heel toevallig. Dit. Toen wist ik nog niet waar we er heen gingen, is het acht dagen vier dagen geleden. Nou, goed dat dat niet bij mij is gebeurd, dan had ik trauma voor het leven. Letterlijk. Nee, Sos? Oh, ik had het er voor in. Maar hier staat ik de video waarvan jullie het leuk veel, Deel deze meer in en zeg ik later. 1, 2, 3, let's go!